Welkom bij Waardewijzer Het Spel. Samenwerken met bedrijfsleven is belangrijk. Studenten lopen de stage en studeren eraf. Nu biedt een commerciële marktplaats de mogelijkheid om studenten aan stages te koppelen. Dat maakt het voor de studenten makkelijker, maar de zeggenschap over de data van deze studenten komt onder de regie van de commerciële partij. Andere instellingen doen al mee. Ook jouw instelling besluit om toch met deze partij in zee te gaan. Weet je het daar maar eens of oneens? Veel plezier met het spel!